Goedemiddag, wij staan hier met het fantastische Fred Rompelberg Bicycle Team in Sint-Ruiden. Waarom? Wel, dat is omdat wij eerst vandaag gezellig gaan tafelen met z'n allen en morgen doen we mee aan de Willy van Litzenkletzik voor het goede doen. Dag, Lothar en Wolfgang. Hoi. Ah. <laughs> <En> Hoi. <laughs> ja, waarom zijn we hier? Je mag nog morgen een schone vaart, 115 kilometer, met die ganze groepen. Alle Leuten van Fred Rompelberg. Aan een schöne team Die essen, die trinken en die ervaren. En dat is het. Hallo, ik ben Wim. Hallo. Ik ben uh, 57 jaar. En ik sta hier inderdaad dus in Sint-Truiden om uh, morgen deel te nemen aan uh, de toertocht uh, van uh, de Fred Rompelberg van 68. Hallo, ik ben Robrecht. Dit is Carina. We zijn uitgenodigd bij Mark. Uh, we rijden morgen de van Nietzen. Van Nietzen wil Classic. We gaan zelfs goed tafelen maken samen met het team van Rompelbergen. Ik ben er onderdeel van de Rompelberg-touristen. En wij gaan hier ook een associële. Ja, ik ben Otti en we zijn hier bij Mark. En uh, de Rompelberg-Leuten. Ik gehöre eigenlijk niet zo so richtig dazu. Ik was ja eigenlijk nur gast. Aber Uberloter, maar die ik dan toch niet. du ook morgen met? Ik ga ook morgen met. Dat is zo. Hoi. Ik ben Hans, we zijn hier vanmiddag te gast bij Mieke en Mark. Bij Bieke en Mark. Als een soort reunie van Fred Rompelberg-Suikotheek. we maken hier een gezellige twee dagen vanavond eten. Morgen lekker fietsen. En we zien wel wat er verder gebeurt. Hallo, ik ben Bieke, ik ben de vrouw van Mark. Ja, ik ben Wolfgang Faber. Freut mich als ik hier ben und äh, viele von den Teamkollegen von Mallorca wieder treffen kann und äh, ja, hoffe es gibt was Gutes zu essen und morgen eine schöne Radtour. <lacht> Hallo, ich bin Lothar, bin der Ehemann von Orthut. Wir sind heute früh äh, nach Belgien gekommen, um hier mit den Freunden äh, von Fred Rompelberg, Bicycle Team, äh, ein geselliges Beisammensein zu haben und am Morgen, am Sonntag eine schöne Tour zu fahren. Ja. Hallo, uh, ik ben uh, Johan, uh, sinds dit jaar ook begeleider bij Rompelberg en vandaag maken we een uh, samenkomst met de begeleiders om uh, eens lekker uh, te eten en morgen een uh, mooie toer te maken. Hopelijk valt het weer wat beter mee dan vandaag. Ik ben Felix, mijn vrouw Karin. Uh, we zijn hier op uitnodiging van Mark omdat uh, ik groepsleider was begin van het jaar. En hopen nogmaals nog terugkomen als groepsleider. En we zijn hier nu bij Mark om morgen de, een tour te fietsen van 115 15 kilometer. Hopelijk uh, met veel plezier. Goedenavond allemaal. En mogen we eventjes in het gesprek komen? We gaan eventjes uitleggen wat, wat een beetje praktisch gezien wat we vandaag en morgen eigenlijk te verwachten hebben of wat we zo graag zouden hebben, hoe het praktisch gaat verlopen. Eh? Uh, wij gaan voor de meesten onder ons, wij gaan deze avond slapen in de danskamer. En ik had gedacht, eigenlijk in het begin, dan dacht ik, ja, dan gaan, lopen wij de uh, voet en naartoe. Het is van wandelafstand is het eigenlijk niet ver. Dus dat op zich is eigenlijk geen probleem. Het probleem is inderdaad, als we ook nog een slaapzak en, en nog een net moeten meenemen, dan zijn we toch wat gepakt en gezakt. En dat, hier een beetje verder is een opvangcentrum voor vreemdelingen. Dan gaan ze nog denken dat wij de verkeerde richting zijn. <lacht> daar moeten we naartoe gaan in plaats van daar. Dus ik zou me voorstellen om zo dadelijk, eh, voordat we gaan eten, om dus al het slaapgedief dat nodig is in de dansschaal, danszaal uit te pakken uit de auto en in één auto te plaatsen. En dan gaan wij dat even naar de dansschool brengen al op voorhand voor deze avond. Dan moeten wij deze avond gewoon wandelen eh, en zijn we vrij om daar naartoe te gaan zonder bagage. We gaan gleich zur Tanzschule en dan brauchen we eure Garage. Ja, Schlafsacken. En hmm. dat brengen we daher. Ottie en Lotte hebben dat schon gemacht. Het is schon da, denk ik. Ja, uh, die zijn schon da. We gaan terugkomen. Essen wir hier. Nachdem Essen, die es gaan we trinken. Nachdem Trinken, zo so gegen 10, laufen we. Laufen, nicht auf die Knie, dann laufen. Den Tanzschule. Da schlafen wir. Morgen früh, so gegen halb sieben, sieben ist aufstehen. Das ist, früh, das ist sehr früh, ja. Und äh, wir wollen hier sein, so gegen acht. Um acht ist das Frühstück. Und morgen früh kommt Hank noch. Zo'n flowstuk, Daniel de Bruyne, uh, Jesse, Ivan, Jules, Hen, Tom, Fred, en Tom en Tim. Zom flowstuk. Ja. Vannacht in flowstuk, werd het officiële. Ja, onze kinderen naar. Er komt een schepen. Dat is inderdaad ja, dat is althans eh uh, gemeenteraad, burgemeester, maar een iets gemeenteraad. Gemeenteraad, ja. ja. <laughs> ja. En de, de Ja. een eind. Wintou en dan fahren we naar Borussia. Deze twee dames hebben zich vanmorgen een Bult gewerkt de in de keuken ja. En ik denk een hartstikke applaus. En deze twee mannen hebben we voor de entourage. Ja, ja. Goede plan. Daar kunnen kun we het s'avonds ja, trekken. hè? Goed. Ja. mannen, dames en heren, gezondheid. Hè? En smaakje. Natuurlijk smaakje. Natuurlijk smaakje. Natuurlijk smaakje. Natuurlijk smaakje. Natuurlijk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 Wo ist sie vor? Am Straßentest? Nein, nein, nein. Nein. So. Aber noch besser ist in erster das ist die Wahrheit. Eddie, wie geht's dir denn so? Jetzt also, noch, jetzt <lacht> noch gut! Und morgen, äh, richtig? Morgen machst du den Führenden? Fährst du immer vorne weg, oder? Ja, ja, du was? Hörst du vorne Spinningen? Nein, nein, nein, gerne, gerne Spinning. Nein, mach's du?